Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Hoi, ik ben Joran en in deze video ga ik opdracht 14 van het VWO-examen Wiskunde C 2017 eerste tijdvak bespreken. Bij deze opdracht hoort deze tekst met daarbij figuur 3. We moeten dus het aantal mogelijke kunstwerken berekenen bestaande uit 9 kolommen en 4 rijen dus op hoeveel verschillende manieren je de zwarte vakjes kan verdelen. Wat deze vraag nou zo moeilijk maakt, is dat je moet herkennen dat het aantal mogelijke kunstwerken gelijk is aan het aantal mogelijkheden om de zwarte vakjes te verdelen in elke kolom met elkaar vermenigvuldigt. Wat ik daarmee bedoel is dat het aantal mogelijke kunstwerken gelijk is aan het aantal mogelijkheden voor kolom 1 keer het aantal mogelijkheden van kolom 2 keert het aantal mogelijkheden van kolom 3 en zo door tot en met het aantal mogelijkheden voor kolom 9. We moeten dus voor elke kolom apart het aantal mogelijkheden bepalen. Laten we beginnen met de eerste kolom. We weten dat de eerste kolom altijd leeg is. Dus we moeten bepalen op hoeveel, op hoeveel verschillende manieren we 0 zwarte vakjes kunnen verdelen over 4 rijen. Maar dat kan op precies één manier. Namelijk door alle vakjes leeg te laten. Dus we zien dat het aantal mogelijkheden voor kolom 1 gelijk is aan 1. Oké, okay, nu gaan we het aantal mogelijkheden voor, voor de tweede kolom bepalen. We weten dat er in de tweede kolom altijd maar één zwart vakje is. Dus we moeten bepalen op hoeveel verschillende manieren we één zwart vakje over vier rijen kunnen verdelen. Dit kan op precies vier manieren. We kunnen, namelijk, we kunnen namelijk het vakje in elke rij plaatsen, hier, hier, hier of hier. En in totaal zijn er vier rijen, dus ook vier mogelijkheden. Oké, okay. dan nu het aantal mogelijkheden voor de derde kolom. We weten dat er in de derde kolom altijd maar twee zwarte vakjes zijn. Moet we moeten dus bepalen op hoeveel verschillende manieren we twee zwarte vakjes over vier rijen kunnen verdelen. Dit is niet meer zo heel erg duidelijk op het eerste gezicht. Dus misschien is het handiger om hiervoor de binomiaal coëfficiënt te gebruiken. N boven k. Dit geeft aan op hoeveel verschillende manieren je uit n objecten k kan kiezen. In ons geval is N nu 4, want we hebben 4 rijen en K is 2, want we kiezen uit de 4 rijen 2 vakjes. We krijgen dus dat het aantal mogelijkheden voor de derde kolom gelijk is aan 4 boven 2. Op dezelfde manier zien we dat het aantal mogelijkheden voor de vierde kolom gelijk is aan 4 boven 3, want we kiezen 3 vakjes uit 4 rijen. Het aantal mogelijkheden voor de vijfde kolom is 1, want deze kolommen bestaat alleen maar uit zwarte vakjes. Je kan namelijk maar op één manier vier zwarte vakjes verdelen over vier, vak, over vier rijen, namelijk door ze allemaal zwart te maken. Als je goed kijkt naar figuur 3, zie je dat het symmetrisch is. De eerste kolom is hetzelfde als de negende kolom en de tweede kolom is gelijk aan de achtste kolom, enzovoort. Het aantal mogelijkheden van de eerste kolom is dus ook gelijk aan het aantal mogelijkheden van de negende kolom, het aantal mogelijkheden van de tweede kolom is weer gelijk aan het aantal mogelijkheden van de achtste kolom, en zo verder. Als we al deze informatie die we nu hebben verzameld, weer invullen in onze oorspronkelijke formule, dan krijgen we dus dat het aantal verschillende kunstwerken gelijk is aan 1 keer 4 keer 4 boven 2 keer 4 boven 3 keer 1 en dan door symmetrie keer 4,4 boven 3 keer 4 boven 2 keer 4 keer 1. En dit kunnen we invullen in een rekenmachine en dan krijg je dus het antwoord berekenen en dan krijg je dus dat uh, het aantal verschillende kunstwerken gelijk moet zijn aan 9216. En dan zo hebben we vraag 14 beantwoord. Oké, okay, als we nu kijken naar het correctievoorschrift van deze vraag, dan kan je zien dat je 1 punt kon verdienen door te herkennen dat de eerste kolom maar 1 mogelijkheid heeft. 1 punt uh, door te herkennen dat de tweede kolom 4 mogelijkheden heeft. Dit is ook gelijk aan 4 boven 1. En één punt door, te, door de formule die we hadden opgesteld in te vullen. En één punt door dit uit te rekenen en op het juiste antwoord te komen. Wil je nog meer oefenen? Dan raad ik je aan om opgave 18 van het VWO-examen 2015, het tweede tijdvak, of opgave 17 van het VWO-examen 2016, het tweede tijdvak, te proberen. Wil je nog meer uitleg over combinatoriek? En heb ik hier ook nog een uitlegvideo over staan.